Simpel een leuke muziekles geven? Dit kan op de iPad, met de app GarageBand. Met deze instructie maken de leerlingen zelf een hiphopnummer. Hoe tof is dat? Door elkaar. Alleen het opnemen is nog gebeuren. Open de app GarageBand en maak een nieuw nummer aan. Ga in de app naar Drummer en klik op elektrisch. Klik vervolgens op het plaatje van Lea en kies onder Electronic voor Maurice. Zo heb je de juiste drumbeat gevonden voor je hiphopnummer. Druk op play om je beat af te luisteren. Klik bovenin om naar het beginscherm te gaan. Klik op het plusje en ga naar de microfoon. Met stem kun je een rap opnemen. Klik op het rode rondje om de opname te starten. De goede beat stond al snel klaar. De tekst schrijven was ik zo voor mekaar. Alleen het opnemen moest nog gebeuren. Appeltje uitje, zonder te zuren. Mijn rap neem ik op met garage band. Alsof je een echte rapper bent. Dat klinkt al heel gaaf. Ga naar het beginscherm en sla je nummer op. Je muziekstuk is klaar. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.